Technologie kan leerlingen helpen leren. Denk bijvoorbeeld eens dus aan een iPad, een device met eindeloze mogelijkheden. Mijn naam is Eveline en in dit filmpje laat ik je zien hoe je met stop-motion techniek geschiedenis tot leven laat komen. Verhalen over vroeger zijn voor kinderen niet altijd even spannend. Behalve wanneer je ze tot leven laat komen met de app iMotion. Kies een tijdvak uit de geschiedenis waarover je iets wilt vertellen. Maak een opstelling met achtergrond, figuren en requisieten, alsof het een minifilmset is. Start de app iMotion op je iPad. Geef jouw video een naam en kies voor handmatig gebruik door op Manual te klikken. Voor iedere foto voeg je een nieuw elementje toe. Druk op Capture om een foto te maken. Klik als je klaar bent op Stop. De app stopt dan. Je kunt nu de film exporteren. Wil je meer weten over het gebruik van de iPad bij jou in de klas? Kijk dan even verder op de website van de rolgroep.